Welkom op de hardwarepagina van het platform Unique eSports. Op deze pagina introduceren we een aantal vormen van hardware die je kunt gebruiken om te gamen. Of en welke aanpassingen je nodig hebt, is heel persoonlijk. Deze video's bieden daarom basisinformatie en die kan je gebruiken als introductie en als houvast om je weg te vinden in alle mogelijkheden die er zijn. Zo laten we je opties zien voor controllers, hoe je zelf een voor jou fijne controller in elkaar kunt zetten welke onderdelen je daarvoor zou kunnen gebruiken en raden we nog enkele auditieve of visuele hulpstukken aan. Veel plezier met kijken!